de bobsnit. De bobsnit is een snit die massief 0 graden wordt geknipt en de bobsnit wordt geknipt in natuurlijke val. Natuurlijke val wil zeggen dat de haren gewoon zullen naar beneden gekamd worden. Dit is het resultaat van een bobsnit. Je kan verschillende lengten aannemen. Je kan een bobsnit kort maken, maar net ook iets langer. De bobsnit Komt hiervoor, ga je, ga je zien dat die hier op twee verschillende manieren is afgewerkt. De bobsnit wordt steeds geknipt in een horizontale lijn. Horizontaal 0 graden. Om een bobsnit te knippen, maken we steeds de verdeling of de afdeling van 4. De afdeling van 4 start hier vooraan op het voorhoofd tot achteraan in de nek. Verdeeld in twee delen. En dan gaan we van oor tot oor nog een scheiding maken. Zodanig dat we vier, vier uh, delen hebben om te knippen. We starten onderaan met een horizontale verdeling. Die we dan de haren laten zakken naar beneden. En onderaan kunnen afknippen. Zo gaan we horizontaal verdeling per verdeling knippen. Tussen elke verdeling is ongeveer een anderhalve centimeter. Dit is de eerste verdeling die we naar beneden kammen hier om de snit te starten. En de lengte gaan we bepalen naar gelang de wens van de klant. Dan hebben we nog de vormlijn van de massieve snit. Onderaan zal steeds het haar korter zijn dan de lengtes bovenaan als we al die haren openleggen. Want als we die haren naar beneden zouden, kamen allemaal van A tot B, dan zien we dat we onderaan één rechte lijn hebben. Alle haren zullen tot onderaan meevallen. Onder in de nek met een horizontale lijn. En dit doe ik aan beide kanten. Je maakt je afdeling en vervolgens zet je de rest van het haar zet je weer vast. Ik neem een passé op van ongeveer 3 centimeter. Ik kam het haar naar beneden. En ook dit gedeelte zet ik weer vast. Het is belangrijk dat je knipt op ooghoogte, want zijn mijn ogen op deze positie, kan ik niet zien of ik een rechte lijn aan het knippen ben. Je kan ervoor kiezen om dit staan te doen. Belangrijk is dan dat de stoel van de klant zo hoog mogelijk staat. Vervolgens buig je alleen je knieën, dat je rug recht is en dat je afstand heb van je werk op deze manier zou je het kunnen knippen we kunnen er ook voor kiezen om te knippen met een knipstoeltje ook op deze manier heb ik goed mijn lijn zichtbaar en kan ik knippen op ooghoogte we knippen dus met een horizontale lijn ik begin in het midden en de stand van het haar is 0 graden de spanning op het haar is licht en op deze manier knippen we tot het tweede vingerkootje. Vervolgens ga ik een stukje opzij, want het is belangrijk daar waar je aan het knippen bent dat daar ook je lichaamspositie is. Want blijf je constant achter je model staan met knippen, dan krijg je een toenemende lijn naar voren en dat willen we niet. Dus daar waar je aan het knippen bent, daar zit je of sta je ook. Dus hier ook met 0 graden sluit ik hem aan op mijn reeds geknipte lijn. De stand van mijn vingers is recht. En aan de andere zijde doe ik hetzelfde. Ik kan het haar naar beneden. Sluit hem aan op mijn kitslijn. De stand van mijn vingers is recht. Dat gaat eraf. Vervolgens maak ik weer een nieuwe afdeling. Ik haal mijn vlak los. En deel ongeveer 2 centimeter af. Nu is deze 2 centimeter altijd verschillend. Want heeft je klant heel dik haar, dan neem je een kleinere afdeling. Want het is ontzettend belangrijk om je gidslijn te zien. Heeft je klant wat fijner haar kan je met een iets grotere passé werken. Ook nu weer een horizontale afdeling. Werk met clean lijnen. Zet het haar weer vast. En maak het haar lichtvochtig. Ik zie nu mooi mijn gidslijn er doorheen komen. Ik ga weer zitten om op ooghoogte te knippen. Mijn afdeling zit er weer in, mijn horizontale lijn en vervolgens sluit ik hem aan op de gidslijn. Ik knip de lijn nu net boven de schouders en dan maak ik gebruik met mijn vingers. Maar is je lijn net iets hoger is het ook heel makkelijk om gebruik te maken van je kammetje. Wat je dan doet is je kam er doorheen op deze manier en dan heb je een minimale spanning. Je werkt met 0 graden en dan je volgende lijn is er helemaal rechtop. Maar is je lijn net wat langer en zit je net met de schouders, is het makkelijker om met de vingers te werken. Ik zoek mijn gidslijn op en mijn vingers zijn evenwijdig aan mijn scheidingslijn. In mijn volgende lijn knip ik er rechtop tot mijn tweede vingerkoontje. Vervolgens verplaats ik mijn lichaam, want daar waar ik aan het knippen ben, daar zit je of sta je ook. Zoek je gidslijn op, minimale spanning op het haar. Daar is mijn gidslijn. En ik sluit hem er mooi op aan. Knippen ook niet te ver, anders zou je in je vinger kunnen knippen. En ook hier, daar waar ik aan het knippen ben, daar zit ik ook. En aan de andere zijde doe ik hetzelfde. Ik zoek mijn gidslijn op. Mijn vingers zijn nog steeds gelijk aan mijn afdeling. En met een minimale spanning. maak ik de connectie. Dit is het punt om te checken of je aan beide zijden gelijk bent. We zijn bijna aangekomen bij het hoogste punt van het hoofd. Ik maak mijn afdeling weer los. En maak nog een afdeling in het midden. Anders zou mijn vlak te groot zijn om in één keer te knippen. Als je aan bent gekomen bij het kruingedeelte, is het heel belangrijk om het haar in zijn natuurlijke valling te kammen. Dus kijk daar waar de kruinen zitten. Dat kan je doen door het naar beneden te kammen, terug te duwen en dan zie je de natuurlijke valling erin. Kam het in zijn natuurlijke valling naar beneden. Zorg dat het haar lichtvochtig is. En sluit je lijn dan weer aan op de gidslijn. Dus ik ga er weer bij zitten. Ik kan het haar in zijn natuurlijke valling naar beneden. Zorg dat het haar vochtig is. Je vingers zijn nog steeds gelijk aan je scheiding. En aan de andere zijde doe ik hetzelfde. We zijn aangekomen bij de laatste passé, het hoogste punt van het hoofd. Ik haal het los. kan het naar beneden. Ik zie mooi mijn er nog doorkomen. En wat belangrijk is, is ook weer dat je de natuurlijke valling van het haar volgt. Ik kan het door, ik duw het een beetje terug. dan in zijn natuurlijke valling... Kan ik het naar beneden. Zorg ervoor dat het haar lichtvochtig is. Spree het een beetje nat. Knip ook weer op ooghoogte. Kan het haar naar beneden. Met een lichte spanning. 0 graden projectie. En sluit hem aan op je gidslijn. En aan de andere zijde doe ik hetzelfde.